Vandaag, zaterdag. En even kijken naar deze nieuwe weekvlog. Deze week heb ik best wel veel, want het is vakantie. Oh, Blondie is ook heel scherp. Maar deze week heb ik best wel veel, want nou ja, vakantie. Vandaag heb ik les met Blondie. Morgen hebben we volgens mij niks. Dan hebben we dinsdag klikkertraining. Ja, Blondie. Dinsdag klikkertraining. Woensdag ga ik karten. Donderdag. Springles met Bianca. En dan waarschijnlijk vrijdag ergens weer les met Ivy. We hebben vanmorgen weer de. vanmiddag. vanmorgen ben ik naar de sportschool geweest. Ik zou je vertellen. Hij wou me dood hebben. We hebben een trainer, Arnoud. We love you, Arnoud. Hij heeft me 12 km per uur laten rennen. Nou, dat valt in principe nog wel mee. Maar 5 minuten lang achter elkaar. is best wel heftig voor als je dat nooit doet. Maar het is goed gekomen. Ik leef nog. Daarna ja, hebben een HVP-lunch gehad. En ik had heel veel vertraging, want de A20 is afgesloten. Dat is wel eens in de buurt hoe je van Schiedam naar een sluis gaat. Dus dat was niet helemaal best. Maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. We zijn met de boer Ontour: Blondie staat erin. En oh mijn god, ze helemaal goed. En we zijn onderweg naar Brabant. Want ik heb vandaag weer een keer springles van Bianca. Wow! Heel lang geleden. Want Bianca die doet nu in plaats van... Uh, Paardenrijden is een vrachtwagenchauffeur. Ze rijdt ook nog steeds paarden. Ze rijdt ook nog steeds paarden, maar wel wat minder dan eerst. Dus het is nu tussendoor even plannen en gelukkig heb ik nu vakantie, dus dan kan ik weer een keertje lessen. Lang geleden, ik heb er wel heel veel zin in. Ik ben ook wel benieuwd hoe het weer gaat, want ik heb nu natuurlijk ook een keer een paar lesjes ergens anders gevolgd met springen. En dat ging ook wel hartstikke goed. Maar met Bianca is het natuurlijk altijd weer even iets pittiger. Dus uh, ik ben benieuwd. Uh, we hebben een hele lange tijd niks meer gedaan met springen omdat ze behandeld was aan haar nek. En ik allemaal dressuurwedstrijden ging rijden. Daardoor hebben we heel lang niet gesprongen en Daan die is er meestal ook niet op donderdag. En donderdag is springdag. Dus we zijn nu denk ik iets langer dan een maand bezig bij Chardon. En daar krijg ik dan nu één keer per week springles. Uh, best goed, we gaan wel steeds meer, ook wat hoger, maar we zijn... Nu vooral bezig ook uh, dat ik bijvoorbeeld over een balk heen spring en dat ze dan in hetzelfde tempo blijft. En dat, uh, we, dat ik technisch blijf rijden dat we, ja, en dat ik niet een soort honkelbonkel word. Ja, dus is een keer gewoon een keer rond. en gewoon lekker ontspannen teugel houden. Ja, van de spannen die je Ja. To I Dan ja, ga je ook dat gebeurt. Heel goed. Hm. Nou, vieren, dan de zelf. Wat jij nou? Hi! En het is uh, zondag, nee vrijdag. Mijn neus. Ik heb gisteren een gehad van Bianca. Dat hebben jullie natuurlijk gezien. Maar nu ben ik op stal. Uh, ik ga blondieren en eigenlijk rijden. Uh, de en hapjes nemen. Maar je schrijft me naar de wc. Uh, dus ik ben bij Be het back. Hello, it's me again. Met rijspullen aan en Ivy. Uh, ik doe er even langeren van tevoren. Even een stap eraf gelopen allebei de kanten dat ze ik heb geen licht. Dat ze een beetje ingereden is. Ingelopen, is in die richting. Dan, uh, ja. ga ik nu even doen. En dat ga ik ook filmen voor jullie. En dan ga ik daarna even een stukje rijden. Morgen gaan we samen los. Ja, oh, wild. Ik heb net gereden op Ivy. Dat ging echt wel heel erg goed. Uh, weer een verbetering van de vorige keer. Ze is wel heel erg sterk aan mijn rechterhand. Maar dan moet ik zelf ook meer loslaten. Dat vind ik best wel erg lastig. Maar het gaat nu steeds beter. Uh, de paardjes staan nu nog even lekker los. En dan zie ik jullie volgende week, zaterdag weer, bij een nieuwe weekvlog.